Hoi, ik ben Nina van Voice en in deze video toon ik hoe je meldingen kan instellen. Met meldingen kan je verschillende geluidsbestanden laten afspelen, zoals een welkomstboodschap of een gesloten boodschap. Bij een melding kan de beller geen boodschap nalaten. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Om een melding toe te voegen aan je online telefooncentrale, ga je eerst naar beheer, en daarna naar meldingen. Klik op toevoegen om een melding aan te maken. Melding is geen gratis functionaliteit. Daarom word je op deze pagina geïnformeerd over de maandelijkse en de eenmalige kosten. Ga je akkoord met deze kosten? Klik dan op ja, ik weet het zeker. Onder naam vul je een passende beschrijving voor je melding in. Bijvoorbeeld alle medewerkers in gesprek. Bij geluidsbestand kies je voor voeg geluidsbestand toe. Je kan een melding rechtstreeks inspreken in de microfoon. Hiervoor dien je even toestemming te geven in je webbrowser. Je kan ook een reeds ingesproken geluidsbestand uploaden. Klik op Bestand kiezen en selecteer je audiofile. Klik op Opslaan om de melding te bewaren. Je kan meerdere meldingen toevoegen. Ik heb nu twee meldingen aangemaakt. Deze dien ik nog even in mijn belplan te plaatsen. Ga hiervoor naar Belplan en klik op Telefoonnummer. Ik had graag een welkomstboodschap toegevoegd en een boodschap voor wanneer iedereen in gesprek is of niet kan opnemen. De welkomstboodschap komt natuurlijk eerst. Klik op Stap toevoegen en kies in het eerste menu voor melding. Kies in het tweede menu de passende melding. Klik op opslaan om de stap te bewaren. Als laatste stap voeg ik de andere melding toe. Klik op stap toevoegen en kies in het eerste menu voor melding. In het tweede menu kies je de bastende boodschap. Klik op opslaan om de stap te bewaren. Wanneer nu het vaste nummer gebeld wordt, speelt er eerst een welkomstboodschap af, dan rinkelen er een aantal toestellen in een belgroepje en daarna komt de medewerkers in gesprekmelding. Klik op opslaan onderaan de pagina om je belplan te bewaren.